Goedemorgen. het is op dit moment zondagochtend en ik zit nog lekker in mijn badjas. Omdat ik niet kon kiezen wat ik vandaag aan zou doen. Maar um, ik maak vandaag een video omdat ik heel graag samen met jou een product wil testen. En ik heb hem nog helemaal niet opengemaakt ofzo. Ik heb hem gekocht twee weken geleden en ik dacht ja, dus ga ik op video uitgebreid testen. En vandaag is de dag. Dus um, ik zie er een beetje bleekjes uit, want ik heb alleen mijn foundation aangebracht, wat concealer... En uh, mijn oogmake-up, en dat is het. En uh, dat maakt je best wel bleek, zoals je nu ziet. Het palet dat ik vandaag ga testen is het W7. Ik wel ook, Face Shaper Palette, en ik kwam hem tegen bij de Opjes Op, -op Voordeel Shop. En ik wist niet dat de W7 een uh, contouring palet had. En um, ik ben best wel dol eigenlijk op uh, crème contour producten. Um, deze van de make-up studio, die uit twee kleuren bestaat, heb ik ook ontzettend veel... Deze is zo bijna op. Daar heb ik heel veel plezier van. En um, dus ik dacht, nou goh, um, ik ben benieuwd of een uh, dergelijke budgetversie... Nou ja, budget, er was 8 euro, valt wel mee toch? Um, of die net zo fijn is. Dus um, ik ga hem nu openmaken. En zoals je ziet uh, zijn het zeg maar nou, drie producten. Het zijn kwast... En die kwast zien we op dit moment niet. Maar dat komt zo wel. En een uh, contour product. Een crème foundation noemen ze dat ook wel. En een highlighting product. Dus ik ben heel erg benieuwd. <laughs> Ga ik hem nu openmaken? Daar gaan mijn nagels. Nee. <laughs> Even kijken. Zo. Het is wel een leuk doosje trouwens. Het wel meteen. Nee. Het valt wel meteen op. Zo. Het is een, uh, eigenlijk een wat plattere kwast. Wel chic met dat goud en zwart. Ik hou er wel van. Vrij basic, maar mooi. Ik ben heel benieuwd naar deze. En um, dan hebben we hier het uh, Contour Het Zit best wel stevig in dat plastic. <laughs> Oké. Okay, um, Tada. Dit is hem. En dit zijn de twee kleuren. En er zit zelfs nog een spiegeltje bij. Oh. En een folietje. En um, mijn eerste indruk is zeg maar dat het bruin, dat er iets van... Ja, op camera komt het best wel heftig over. Op camera komt het nog iets meer gelig over, maar hij is wel erg bruin. Maar er zit wel iets van oranje in. Ik ben zelf meer van de wat grijsachtigere... Crème uh, foundation om mee te contouren. Maar goed, misschien is hij wel echt super mooi. En een highlighter. En dat is nogal bijzonder. Want meestal komt een contouring palet samen met een concealer. Of um, ja, oplichtende tinten. Maar niet per se een highlighter. Dus daarom heb ik ook alvast mijn foundation aangebracht. Omdat je met een highlighter natuurlijk niet kunt concealen. Je kunt er niks mee verbergen. Um, met het palet van Make-up Studio zou ik eigenlijk eerst. Een primer aanbrengen en daarna de contouring en dan vermengen met mijn foundation en concealer. Maar goed, hier zit dus geen concealer bij. Dus um, ik, ja, moet je echt al een basis hebben. Dus daarom heb ik al mijn foundation aangebracht. Oké, okay, nou. Um, ik zal nog even kort... Uitleggen wat het contour nou precies inhoudt. Contouren is dat je je gezicht optisch smaller kunt laten ogen. En dat je het meer sculpt of shaped. Of dat je meer wat sterkere vormen brengt in je gezicht. Zoals je nu naar mijn gezicht kijkt. Het is vrij rond. En er zit weinig schaduw in. Dus ja, het is ook een beetje plat. Er zit niet veel diepte in. En dat gaan we juist inbrengen met behulp van die contouring. Maar wat je kunt doen, wat ik altijd zelf doe. Is dat ik het onder het jukbeen uh, contour. Bij mijn kaaklijn, om mijn kaaklijn iets scherper te maken. Mijn neus contour ik een klein beetje, om mijn neus iets smaller te maken. En mijn voorhoofd, om mijn voorhoofd iets kleiner te maken, zeg maar. Dus dat zijn de aandachtsgebieden. En dan de highlighter, die komt straks wel. Hm. Nou, gaan we even dat uh, fancy kwastje gebruiken. Ik ben er echt heel benieuwd naar of het fijn is. Um, is het misschien ook nog handig om de gebruiksaanwijzing te lezen? Want daar was ik niet zo van onder de indruk. Ik zal dat uitleggen waarom. Kijk, dit is echt maar de uitleg. En um, ik vind dat ze hier de contouring veel te hoog heeft aangebracht. En ook te maar... De uh, highlighter onder de ogen, echt zo dwars eronder hier... Dat zou ik nooit iemand aanraden om het zo erg aan te brengen. Dus um, ik ben niet echt onder de indruk van de gebruiksaanwijzing. Dus ik zou zeggen, gooi lekker die doos weg of doe er iets leuks mee. Maar ja, die gebruiksaanwijzing die heeft niet echt super veel zin. Ten eerste ook omdat je gezicht, elk gezicht heeft een andere vorm. Dus wat voor, wat voor mij kan werken... Dat kan er bij jou weer heel anders uitzien omdat jouw jurkbinderen bijvoorbeeld hoger liggen of juist lager. Of jouw voorhoofd is iets kleiner en je wil graag je kind kleiner maken. Het is heel persoonlijk. Dus als je dan zo'n voorbeeldplaatje geeft, denk ik dat heel veel mensen dat misschien verkeerd gaan opvatten en het dan verkeerd aanpakken. Um, ik denk dat ik de kwast, omdat hij vrij groot is, ja, we moeten het eigenlijk gewoon proberen. Maar ik ben bang dat hij eigenlijk een klein beetje te groot is om echt mooi mee te kunnen contouren dat je nou maar beter voor de highlighter kunt gebruiken. Kijken of ze daar iets over hebben opgeschreven op het doosje. Nou ja, daarom zeggen ze natuurlijk eerst de highlighter aanbrengen. Omdat anders die kwast helemaal bruin is. Dus hier brengen ze eerst de highlighter aan. Daarna pas de contouring. Maar ik vind het echt veel fijner om eerst de contouren. daarna pas de highlighter aan te brengen. Um, dan gebruiken ik voor die highlighter dadelijk wel een andere kwast. Nou, zoals ik al zei. Um, ga ik het gezicht smaller maken? Dat doe ik op verschillende manieren. En we beginnen door te contouren onder het jukbeen. En het jukbeen is het bot dat hier loopt. Sommige mensen hebben het iets lager, sommige mensen hebben het iets hoger. Maar als je je gezicht zo houdt, dan zie je het eigenlijk vanzelf verschijnen. Want dan zie je een kuiltje vormen onder je jukbeen. En juist in dat kuiltje, daar gaan we de contouring, de donkere contouring, aanbrengen. En ik weet niet um, hoe sterk die is. Dus ik pak een klein beetje. Ik heb echt geen idee. Ik heb hem er nu een paar keer langs gestreken en hij is ja, <lacht> nog een beetje op gang komen. Oké. Okay. Zo. Hmm. Oké. Okay. Ik heb altijd even wennen met de nieuwe kwast omdat hij zo droog aanvoelt. Zoals je ziet is hij al vrij licht bruin. Ik weet niet of het echt mooi wordt. Ik hou echt meer van die minder warme contouring producten. Dan gaan we gaan het hoofd contouren. En dat gaan we doen door langs de haarlijn wat contouring aan te brengen. Hij is niet super, super sterk gepigmenteerd zoals jullie zien. Hij nou is dat voor mensen met een lichte huid wel fijn, dan kan het al snel te veel worden. Maar voor mij weet ik het niet. Ik heb wel een lichte huid, maar ik hou wel van sterke contouring. En langs de kaaklijn, om de kaaklijn zeg maar iets meer gedefinieerd te maken en iets smaller. Ik heb vrij een brede kaak en die maken we zo iets smaller. En als laatste de, um, de neus. En daar is deze kwast echt wat te groot voor het pakken. Iets kleinere kwast voor mezelf. Waarmee ik altijd contour. Dat is deze. En die is wat smaller. Kijk. Daar kun je iets gerichter concealer mee aanbrengen. is de kunst om de meest ideale lijn van je neus, om die zeg maar, te tekenen. En dan lijkt het alsof je een hele mooie, smalle neus hebt, <laughs> terwijl oh. het helemaal niet zo is. Zo. Dan hebben we nu eigenlijk alle contouring aangebracht en nu is het nog de kunst om hem heel mooi te blenden. Je kunt het proberen met de kwast. Ik zal het proberen, ik weet niet of het gaat lukken. Maar anders kun je ook gewoon een mooie beautyblender gebruiken. Dat werkt altijd, altijd fijn. Ik ga het eerst met de kwast proberen. Eventueel, als het moeilijk uit te blenden is, dan kun je ook nog een klein beetje foundation erbij pakken. Ik denk dat dat wel fijn is. Ik gebruik de Skin Luminizer van Max Factor. Dan wordt het iets makkelijker om hem mooier uit te blenden. Omdat het dan je kwast wordt wat natter. Je zou eventueel ook wat water kunnen pakken of een dagbrem. Zo, kijk zo ziet het er al een stuk beter uit. Nu hebben we alles gecontourd en geblend. En nu kunnen we vervolgens de highlighter aanbrengen. Of je kunt eerst je blush aanbrengen. Want ik hou nog wel een klein beetje kleur. Een beetje ja, getinte wangen, zeg maar, maar niet te veel. Uh, maar we kunnen wel eerst de, de highlighter aanbrengen. Ik heb een hele fijne kwast die ik eigenlijk altijd gebruik voor highlighter. En dat is een platte En die is van Leko. En hij was veel te duur, maar hij is heel erg fijn. Daarom heb ik iets van 38 euro voor betaald. Belachelijk. Een highlighter breng je juist aan om niet de dingen die je juist smaller wil maken, maar juist dingen die je groter wil maken. Dus um, de dingen die je naar voren wil brengen. Dus het kan onder je wenkbrauw zijn om je uh, wenkbrauw iets zo op te liften. Het kan ook een klein beetje hier zijn om een gezonde ja, glans te geven. Um, op het puntje van je neus, dat vind ik altijd heel erg mooi. En um, juist boven je cheeks, maar dan niet te veel omhoog. Um, maar net zeg maar, waar je... Je contouring heb aangebracht en dan net iets erboven. Ja, net iets erboven, zeg maar. <laughs> Kijk. Okay. En het is wel grappig, want die uh, concealer die is ook. Ja, die, die highlighter die is heel erg cremig, merk ik al. de kwast wordt er een beetje nat van. Hmm. Het valt mee. Hij is niet zo heftig als ik had gedacht. Ik dacht echt dat hij veel heftiger zou zijn. Maar ik vind deze heel mooi. Ik denk niet dat je het heel goed op camera zal zien. Het is toch altijd best wel moeilijk met highlighter. Maar ik denk een klein beetje. Je ziet wel echt die mooie glans. Daar ben ik echt heel erg over te spreken. Dat vind ik mooi. Hij is niet te glitterig. Maar hij geeft wel een soort paramoer aan je gezicht. En als laatste brengen we nog blush aan. Dit kan een blush zijn naar je eigen keuze. Ik heb een mooie blush van Chanel. Even zien. Dat is deze. En er zit iets oranje, er zit wat roze en ook wat rood, een mooie warme kleur. De blush maakt dit dan vervolgens helemaal af. Nou ja, en nu tot slot de conclusie. Um, ik wil jullie eerst even het verschil laten zien tussen de contouring waar ik heel blij mee was, die van Makeup Studio, en deze van W7. Dan is het misschien makkelijker om te laten zien waarom ik iets vind of niet vind. Nou, ik zal een beetje op mijn hand aanbrengen. Hieronder hebben we de contouring crème van W7. Um, dus zoals je ziet zit er veel geel in. En hij is wat lichter. Hij is iets minder sterk gepigmenteerd ook. En daarboven hebben we de cream contouring van uh, Makeup Studio. die is een stuk donkerder. Veel meer bruin. Minder geel. Ook iets koeler qua kleur. En um, ik heb een vrij lichte huid. En uh, mijn ondertoon is geel in mijn huid. Dus ik kan het me eigenlijk niet veroorloven om dan een... ...crème contouring te gebruiken die ook veel geel in zich heeft. Want dan wordt het geheel, zoals je het al een klein beetje ziet... ...het steekt heel erg af bij mijn haar en het komt minder natuurlijk over. En dat heb ik minder als ik die crème contouring gebruik van Makeup Studio. En dat is eigenlijk wat me een beetje tegenstaat bij dit, um, bij dit ballet van, uh, van W7. Um, de crème contouring is voor mij eigenlijk te gelig. Ik denk wel dat als ik in de zomer bijvoorbeeld wat bruiner ben... En dan valt die gele ondertoon valt dan iets meer weg. En dat ik er dan wel plezier van zou kunnen hebben. Want de substantie is wel fijn. Het is echt cremig. Niet super sterk gepigmenteerd. Dus als je een beginnend contourer bent. Dan uh, kan het wel echt iets voor je zijn. Maar um, als je net zoals ik een hele lichte huid hebt. En een gele ondertoon en je wil niet dat het geel nog meer benadrukken. Dan kun je beter voor een contouring crème gaan. Die net wat grijzer is. Wat minder warm, wat minder geel. En um, ja, dat werkt dan fijner. Ik vind het wel, ja, ik vind het fijn dat ze alle twee de producten heel cremig zijn. Dat heb ik al gezegd. En de highlighter vind ik heel mooi, heel parelmoerachtig geglans. En hij is ook cremig, dus dat vind ik fijn, want het ver, ja, voelt een beetje verzorgend. Hij doet me ook een klein beetje denken aan um, de, WhatsApp, de WhatsApp van Benefit. Het is ook zo'n crèmeachtige met een klein beetje parelmoer en een klein beetje shine. Highlighter, die vind ik heel erg fijn. Dus ik denk dat ik van deze uh, highlighter ook wel heel veel plezier zou kunnen hebben. Maar de creme contouring, ja, die is het toch niet helemaal voor me. Wel jammer, want ja, je wil graag dat je over elk product eigenlijk enthousiast bent. Maar ja, dat kan helaas niet. Um, ja, ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb voor jullie kunnen laten zien hoe het precies werkt en waarom ik er iets van vind. Um, je ziet ook een klein beetje bij mijn wenkbrauw dat het iets te gelig is. Het is. gewoon, ja, Voor mij is het gewoon niet de juiste kleur. Nou ja, dat kan misschien voor iemand anders juist weer wel. Voor de mensen die dit ook hebben geprobeerd, wat zij ervan vonden. Dus heb jij het geprobeerd? Laat een comment achter, want ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. En um, ja, ik hoop dat je er toch nog iets van hebt opgestoken. Je kunt hem dus kopen bij de Op is op Photoshop voor 8 euro. En nou ja, als je een beginnend contourder bent en je wil niet te duur contourpaletje om te oefenen, dan is dit wel een goed palet. Ik hoop dat je deze video leuk vond en duimpje omhoog als je hem leuk vond. En nou ja, abonneer op mijn YouTube kanaal als je vaker van zulke video's wilt zien. En in ieder geval nou ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.